Welkom bij het achtste college fonologie. Het college dat gaat over de hogere orde fonologie. Hogere orde in de zin van fonologie over grotere dingen dan de voet. Het woord en alles wat groter is dan het woord. Normaal gesproken schrijven we een hiërarchie van fonologische elementen van klein naar groot. De kleinste elementen zijn dan... Kenmerken, die zijn gegroepeerd in segmenten, die zijn gegroepeerd in syllabes, die zijn gegroepeerd in voeten, die zijn gegroepeerd in woorden en die zijn gegroepeerd in fonologische frases, zoals we dat noemen, die op hun beurt weer gegroepeerd zijn in zogeheten intonatiefrases en die zijn op hun beurt weer gegroepeerd in utterances, in uitingen. We hebben de hiërarchie tot aan het woord bekeken en we gaan nu naar die hogere orde fonologie kijken. De fonologen, de geleerden die zich bezighouden met die hogere orde fonologie zijn personeel gezien vaak andere mensen dan uh, de mensen die zich bezighouden met die lagere orde fonologie. Er zijn ook wel mensen die het allebei doen, maar het is vrij, dus vrij bekend onder fonologen dat je ofwel een voorkeur hebt voor het ene ofwel... Een voorkeur voor het andere. En dat is ook niet zo gek in die zin dat je echt met andere dingen te maken hebt. als je met die, naar die lagere orde fonologie kijkt. Um, als je dan wanneer je naar de hogere orde fonologie kijkt. Bij de lagere orde fonologie heb je, dat hebben we gezien. heel veel te maken met het lexicon. Het gaat heel erg over de interpretatie van wat er nou precies in het mentale lexicon zit. Hoe zitten woorden in je hoofd opgeslagen? En hoe komen ze eventueel dan weer uit? Maar het gaat dus heel erg over het lexicon, over het geheugen, over hoe vormen uh, in elkaar zitten in je geheugen. En bij die hogere orde logie speelt dat lexicon eigenlijk per definitie geen, geen rol meer. Dan gaat het over, als je woorden aan elkaar voegt, hoe interpreteer je dat dan? Wat voor een soort dingen doe je dan met de klanken, wat voor een intonatiepatronen, een van die constituenten heet intonatiefrasen, wat voor een intonatiepatronen leg je daar dan uh, op. Dat, dat uh, vereist dus meer belangstelling voor syntaxis, voor semantiek, voor pragmatiek, voor de structuur van gesprekken misschien zelfs wel, en minder voor het lexicon. Ik denk dat je kunt zeggen dat daar misschien wel die tweedeling vandaan komt. En sommige mensen vinden dat ene interessanter, anderen vinden dat andere interessanter. De reden waarom ik in deze reeks maar één college heb dat gaat over die hogere orde fonologie, weerspiegelt, ja, misschien weerspiegelt het ook wel mijn eigen belangstelling, maar het weerspiegelt ook wel, um, een, hoop ik vooral, een, een, een soort personele belangstelling. Er is veel meer werk over lagere orde fonologie dan over hogere orde fonologie. De meeste... Misschien, als je geïnteresseerd bent in syntaxis, semantiek en, enzovoort. Dat je dan eerder syntacticus of semant, Semanticus wordt of zoiets. D is, ja, nu ik dat zeg. Dat, daar zit denk ik ook wel wat in. Dus intonatiewerk wordt ook wel gedaan door semantici enzovoort. Ja. We gaan twee soorten evidentie bekijken voor de hiërarchie. Namelijk eerst wat fonologische evidentie, vooral over de hogere orde eh, punten in de hiërarchie, vooral over die hoge orde, omdat we de lage orde al hebben behandeld En daarna wat morfologische, morfosyntactische evidentie misschien wel voor de, voor de, vooral de lagere uh, plaatsen in de hiërarchie. Morfologische evidentie die we nog niet hebben gezien tot nu toe. Dus vandaag wat aandacht voor eerst die fonologische evidentie voor die hogere orde fonologie. Dus het snijpunt... Van hogere orde en, en lage orde ligt duidelijk bij het woord. Hogere orde fonologie gaat vaak over accent, over klemtoon, over waar leg je de zinsklemtoon, waar leg je, hoe leg je intonatiepatronen enzovoort. Lagere orde fonologie, hebben we al gezien, gaat over stemhebbendheid en dat soort dingen. Nou, het woord, bij het woord vind je eigenlijk nog evidentie voor allebei die dingen. Er is duidelijk evidentie voor het woord vanuit klemtoon. Uh, dat hebben we gezien, dus in een fonologisch woord wordt gedefinieerd doordat het één hoofdklemtoon heeft. Het is de constituent met één hoofdklemtoon. En, maar omgekeerd gaat het natuurlijk ook dat iedere hoofdklemtoon een aanwijzing geeft dat er een fonologisch woord is. En niet alleen maar een aanwijzing in de zin van een aanwijzing voor de luisteraar die, die dat dan hoort, maar ook een aanwijzing voor ons, analisten van de taal. Er is, als je een stroomgeluid in een taal bestudeert, is er, uh, vind je doorlopend, uh, vind je, ja, regelmatige accenten in een, in een klemtoontaal vind je mm, dit, dit, en dat blijkt te corresponderen grotendeels met iets morfosyntactisch. En ja, dat is dus reëel en dat laat iets zien over de realiteit van dat woord. En dat woord, zullen we zien, is niet per se helemaal congruent, met het morfosyntactische woord, het lijkt er wel sterk op. Het heeft dus, dat het niet congruent is, is dus een aanwijzing dat het toch uh, ook wel iets aparts is. Dat we, het, dat we een apart iets nodig hebben voor het woord in de fonologie, dat, dat niet precies overeenkomt met wat we nodig hebben voor het woord in de morfosyntaxis. En dat is op zichzelf, vind ik, een van de interessante mysteries van uh, taal dat we kennelijk op die verschillende niveaus net een, beetje verschillend, net een beetje verschillend omgaan met onze woorden. Hoe dan ook, een vorm van evidentie voor het woord is dus dat voorkomen van woordklemtoon. Niet alle talen hebben dat, maar sommige talen uh, wel. Uh, maar ook stemhebbendheid kan een vorm van evidentie zijn voor het voorkomen van een woord. In Italiaanse dialecten, met name in noordelijke Italiaanse dialecten, spreek je een S soms uit als een Z. Dus wat je schrijft als een S, spreek je uit als een Z. Maar je kunt ook zeggen, in die omstandigheden komt nooit een S voor, dus los van de spelling, in, die, in sommige omstandigheden, tussen twee klinkers, komt nooit een S voor. En komt wel altijd een Z voor, terwijl die Z eigenlijk in allerlei andere contexten niet voorkomt. De S en de Z, dat is een term die heel belangrijk is in de fonologie, zijn in complementaire distributie. De S komt voor in sommige fonologisch omschreven plaatsen, de Z komt voor in sommige andere fonologisch omschreven plaatsen en ze komen niet in mekaars plaats voor. Dat ze in complementaire distributie voorkomen, dat geeft ons een aanwijzing dat het in zekere zin in ons hoofd weer, in ons geheugen, één klank is die zich alleen maar in dit geval in, de, in stemhebbendheid aanpast aan de omgeving. Nou, een omgeving van twee klinkers die vereist een Z liever dan een S. Waarom? Omdat die klinkers zelf stemhebbend zijn... Dan hoef je die stemwemmendheid niet uit te zetten. En zodoende zeg je in die noordelijk italiaanse dialecten niet isola, maar isola. Want de S, Z staat daar tussen twee uh, klinkers, I en O, en moet dus worden uitgesproken als een Z. Je zegt ook case, voor huizen, in plaats van case. Maar je zegt niet amo voor amosandra. sandra uh, daar wordt die S, hoewel die tussen de twee klinkers staat, de O en de A, niet tot een Z. Waarom niet? Omdat Amo en Sandra twee verschillende woorden zijn. Dat, dat begrip woord is dus kennelijk van belang uh, voor het bepalen of iets wel of niet uh, stemhebbend kan worden. Het gebeurt binnen een woord en niet tussen twee woorden in. Nou, dat is dus op zichzelf al een aanwijzing dat hier iets aan de hand is. Het is ook van belang, denk ik, dat het hier gaat over dialecten, dus niet over standaardtaal, dialecten die niet per se gespeld worden. En als ze wel gespeld worden, waarvan niet per se alle sprekers die spelling kennen, en desalniettemin is die neiging er uh, van nature. Interessant is nu dat het ook niet gebeurt in een woord zoals... Asociale. Binnen een woord zoals asociale. Dat is binnen een woord. Waarom niet? Ja, dat is wel binnen een woord, maar dat is een prefix gevolgd door een ander woord. A is een prefix. Negatief prefix. Asociaal kennen we natuurlijk ook. En dat is het tegenovergestelde van sociaal. En uh, er is dus een soort grens. Woordgrens. Toch nog. Namelijk het begin van het woord. Tussen a- en sociale. In kazen, wat ik eerder heb genoemd, kazen, is er ook een soort grens, namelijk tussen kas en e, want e is een meervouds uh, suffix. Maar dat telt dus niet, dus sommige grenzen tellen wel en andere grenzen tellen niet. Nou, hoe dat precies zit, daar heb ik eerlijk gezegd in mijn leven veel over nagedacht. Ik weet niet zeker of ik er helemaal uit ben, maar zelfs als ik er helemaal uit ben, is dat niet per se de stof van dit college. Waar het nu in ieder geval om gaat, is dat kennelijk je het woord fonologisch in het Italiaans zo definieert dat asociale niet één woord is. En case, wel. Of isola ook. He? Dus, dus, de, de, dus het, terwijl morfosyntactisch is asociale één woord, net zoals... Kazen, dat is hè. misschien zelfs wel om bepaalde redenen nog meer. Dus dit is een voorbeeld waar de fonologische definitie van het woord niet per se helemaal congruent is met de morfologische definitie van dat woord. Nou, dit, dus deze, dit, dit is dus een voorbeeld: Noord-Italiaanse dialecten zijn een voorbeeld dat um, het fonologische woord soms kleiner kan zijn dan het morfologische woord. Sociaal is kleiner dan asociale. Het omgekeerde vinden we ook. Dus een morfologisch woord kan ook soms kleiner zijn dan een fonologisch woord. En dat vinden we als we in Italië meer naar het zuiden gaan, in sommige dialecten, met klemtoon. In veel Italiaanse, dial in veel Italiaanse dialecten ligt klemtoon op één van de laatste drie lettergrepen van het woord. En neem nu dit dialect, het uh, Lucaans dialect... Uh, daarin uh, is zoiets het geval, dus je zegt uh, winnen, dat betekent uh, verkoop. En nou, het Lucaans heeft in ieder geval trogeeën. dat geef ik dan in ieder geval maar even weg. Um, en in het Italiaans heeft ze ook uh, trogeeën. dat is een beetje aan het eind van het woord, zit meestal de klem ongeveer, maar dat is dus een kleine uh, complicatie. En je zegt porta. Draag. Als je nu um, zogeheten pronomina, kleine pronominale elementen toevoegt, in het gebeurt er in het Italiaans niks. Je zegt portamelo, portamelo. Dus de klemtoon blijft liggen op por. En die komt daarmee, uh, ja, nee, die verandert daarmee niet. Maar in het Lucaans, als je daar twee suffixen toevoegt, um, zeg je... Winemille, winemille, winemille. Uh, dus er komt de klemtoon te liggen op MI. Waarom? Omdat in dat Lucaans, dat hele complex van een werkwoord met die achtervoegsels, wordt beschouwd als één fonologisch woord. Morfosyntactijk is het natuurlijk meer dan één woord, maar fonologisch is het één woord. En als het één woord is, dan Winemille, zoals je in het in het Italiaans zou zeggen, dan ligt de klemtoon dus op de, niet op de voorlaatste en niet op de voor-voorlaatste voor, voor, voorlaatste lettergreep. En dat kan niet. En omdat dat niet kan, verschuift als het ware die klemtoon met het toevoegen van die uh, pronomina naar de voorlaatste lettergreep. Een acceptabelere lettergreep. We gaan een stapje hoger naar de fonologische frase. Die fonologische frase die komt ongeveer over één... Een... Met een zinsdeel. Uh, met name als dat zinsdeel een beetje langer is. Dus als ik een lang uh, onderwerp heb en dan een lang gezegde. Mijn grote grijze vriend slaapt iedere dag. Dan is een normale manier van dat uitspreken, mijn grote grijze vriend... Slaapt iedere dag. En een grote grijze vriend is dan één fonologische frase en slaapt iedere dag is ook één frase. Nou wel het geval dat je in het Nederlands wel allerlei uh, evidentie kunt vinden voor het bestaan van het woord. Maar eigenlijk helemaal niet zo heel veel evidentie voor het bestaan van de fonologische frase. Dus kunnen we beter naar andere talen kijken, dat gaan we zo dadelijk ook doen. Maar één soort evidentie is toch wel uh, interessant om even over na te denken. En dat gaat eigenlijk weer over discongruentie. Dus hoewel fonologische uh, frases vaak lijken op, op uh, woordgroepen, zoals fonologische woorden vaak lijken op morfosyntactische woorden, zijn ze toch niet altijd per se van dezelfde omvang. En het voorbeeld komt uh, traditioneel in het Engels. Dus ik neem even dat Engelse voorbeeld, maar voor het Nederlands geldt het ongeveer hetzelfde. This is the cat that chased the rat that stole the cheese. And this is the cat that chased the rat that stole the cheese. Dat heeft drie fonologische frases. This is the cat that chased the rat that stole the cheese. Maar morphosyntactisch zit het ingewikkelder in elkaar, namelijk recursief. Ja, dus de, de, um, het is the rat that stole the cheese, en dat is als geheel het leidend voorwerp van the cat that chased. Dus, dus er zit niet een grens tussen rat en that stole the cheese. Er zit geen, geen syntactische grens daar uh, tussen, op de manier waarop er wel een fonologische grens daar normaal gesproken gelegd wordt. Ze zijn dus, ze lijken op elkaar, maar ze zijn niet precies hetzelfde. En in zekere zin zijn fonologische frases simpeler. Fonologische frases kennen niet zo'n soort inbedding. Die prosodische hiërarchie die ik jullie heb gegeven, die is niet recursief zoals een syntactische boom dat is. Dus je hebt daar iedere voet zit in een woord. En er is een heel klein beetje recursiviteit, misschien in woorden. Maar ook maar een heel klein beetje. Maar, en dan zit ieder woord in een frase. En dan zit iedere frase in een intonatiefraze. En dan zit iedere intonatiefraze in een utterance. En dat is het dan. Nou, een heleboel evidentie voor fonologische frasen vinden we niet in het Nederlands. Vinden we eigenlijk ook niet zo heel erg in het Engels. Maar vinden we bijvoorbeeld wel in Bantu-talen. Daar hebben we ze weer. Zoals Chichewa. In die de meeste Bantu-talen wordt de laatste klinker van een frase... Verlengd. Kijk bijvoorbeeld naar deze voorbeeld uit Chichewa. Dus je zegt Mlendo als je dat apart zegt met een lange e, omdat dat dan één frase is. Je zegt het apart en dan wordt dus de voorlaatste klinker verlengd. Maar als je er iets aan toevoegt, bijvoorbeeld het woord voor deze, dan zeg je Mlendo uh, Mlendo Uyu. Dus die Mlendo Uyu, this visitor, deze bezoeker. En oe wordt dan opeens lang en die e van Blendo is dan niet meer lang, want die is niet meer de voorlaatste uh, klinker van deze frase. Nou, zoals ook uh, bijvoorbeeld uh, dus de, de, het predicaat wordt uh, over het algemeen samengevoegd. Dus je hebt Mana anamiana nyumba. Mwana, dat is het onderwerp, die heeft een lange klinker. En... Uh, het laatste woord van het predicaat, van het gezegde, het leidend voorwerp in dit geval, heeft ook een lange klinker. Enzovoort. He, dus um, om goed Ticewa te kunnen spreken, moet je de, de zin kunnen om, opdelen in fonologische frases, en dan de laatste klinker van iedere fonologische frase verlengen. Ik neem aan dat sprekers van de Chichewa wel iemand kunnen verstaan die dat niet doet, maar zelf doen ze dat, als ze moedertaalsprekers zijn, van nature wel. En ja, van nature wel, en dat, dus dat van nature laat toch wel weer zien dat dat verdelen in fonologische phrases kennelijk iets is wat je als mens van nature kunt doen. Ook in talen die in heel andere delen van de wereld worden gesproken, zoals het in pergaals, vind je dat soort Bewijs in het Bengaals. Hier is een voorbeeld van het Bengaals. Gebeurt er iets met de r die aan het eind van een woord wordt helemaal gelijk aan de volgende medeklinker van het volgende woord, als het volgende woord in dezelfde fonologische frase staat. Dus ik kijk even naar deze voorbeelden. Dus uh, omor chador tarake dietje. Ik spreek heel slecht Bengaals. Um, die, uh, die R'en staan allemaal in fonologische frases. Dat zijn die haakjes die, die ik komen heen heb gezet. Die fonologische frases corresponderen bovendien met een lage toon aan het begin en een hoge toon aan het einde. Dus er is een soort onafhankelijk bewijs voor wat een fonologische frase is. En die passen zich dus niet aan. Maar als je nou sneller spreekt, dat is een kenmerk van fonologische frases: is dat ze enigszins variabel kunnen zijn naar hoe snel je. Spreekt naar spreeksnelheid. Dus bij, als je wat sneller spreekt, dan kun je woorden meer samenvoegen in fonologische frases. Dan heb je dus alleen maar een hoogtoon aan het eind van rake in dit geval. En dan die r van amor, umor, die past zich aan aan de volgende medeklinker en wordt een tje. En de r van dor past zich aan aan de volgende medeklinker en wordt een Okay. dus het Bengaals en het Chichewa, twee talen die niets met elkaar te maken hebben. Op heel verschillende delen van de wereld worden gesproken. Die laten allebei zien dat sprekers iets kunnen doen, gevoelig kunnen zijn voor de fonologische frase. Intonatiefrases zijn nog een stapje hoger en um, die doen nog meer wat we nu eigenlijk daarnet een heel klein beetje zagen voor het Bengaals, namelijk... Die geven intonatiepatronen aan. Als ik spreek, als ik Nederlands spreek, dan doe ik iets met toonhoogte. Dus ik doe niet hetzelfde als wat je doet met een, als in een toontaal. Maar als ik al mijn lettergrepen op dezelfde toonhoogte zou uitspreken, zou ik heel vreemd klinken. Ik doe daar iets anders mee. Ik geef daar intonatie mee. En die intonatie, die bevindt zich in intonatiefrasen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben ik geneigd om bij een stellende zin, aan het eind van mijn zin, langzaam hand omlaag te gaan. Als ik dat niet doe, dan gaat dat heel gek klinken. Dan, dus dan, dan, worden, dan klinkt het als een soort vraag of zoiets. Het is dus een conventie, het is iets wat je weet als je Nederlands spreekt, dat je aan het eind van een zin met je toonhoogte omlaag gaat. En intonatiefrasen die corresponderen ruwweg, zoals phonologische frasen ruwweg met uh, zinsdelen corresponderen met hele zinnen. En die zinnen hebben een eigen intonatiepatroon. Iets wat ik bijvoorbeeld ook doe, is als ik een woord extra klemtoon geef, dan maak ik, zoals ik nu deed met klemtoon. Dan maak ik de beklemtoonde lettergreep van het woord klemtoon. Dan nou de klem. Maak ik nog wat hoger. Die geef ik een intonatiehogere toon. Ik spreek het woord. Als ik het woord klemtoon uitspreek, dan spreek ik dat dus met op een wat hogere toon uit als ik er meer nadruk op geef. Uh, en. Uh, die distributie van die hoge tonen lage tonen. Dus wij, wij hebben wel hoge tonen en lage tonen, maar niet in die lagere orde fonologie, maar alleen in die hogere orde fonologie. Het weerspiegelt niet lexicale betekenis, het weerspiegelt niet de betekenis van een woord. Twee woorden verschillen in het Nederlands nooit van elkaar doordat de een een hoge toon heeft en de andere een lage toon. Maar het weerspiegelt die hogere orde betekenis van dit is een vraag, dit is een stelling, uh, het komt continu een continuatiemarkeerder, dus als ik een opzomming maak van ik eet vanavond bloemkool en saucijsjes en broccoli, dan ga ik ook steeds een beetje omhoog en dat ik steeds een beetje omhoog gaan maakt dat het niet een vraag is in dit geval, maar dat het... Uh, uh, dat je hoort dat het continuatie is. En wat ik dan doe, is ik maak eigenlijk aparte intonatiefrases van al die dingen. Ik kan er ook wat makkelijker een pauze tussen leggen. En dat zijn intonatiefrases De studie van intonatie is echt helemaal een soort vak apart. Dat, is, dat heeft bij wijze van spreken maar weinig te maken met de rest van de fonologie. Uh, dat vereist echt een soort aparte cursus. Het is waanzinnig interessant. Uh, talen en sprekers verschillen van elkaar in intonatie. Het is waanzinnig ingewikkeld, omdat talen en sprekers van elkaar verschillen, maar ook omdat je dus te maken hebt met al dat soort moeilijker grijpbare vormen van betekenis, zoals ja, wat wil ik eigenlijk met mijn zin bereiken? Maar uh, ja, we kunnen daar dus helaas niet op ingaan. Maar verdiep je er vooral in, want het is een super interessant onderwerp. Bovendien heeft Nijmegen een van de grote experts wereldwijd op dit gebied in huis. Namelijk uh, Carlos Gusshove, uh, die uh, de intonatiepatronen van het Nederlands niet alleen heeft samengesteld, maar die ook algemeen geldt als een grote expert op het gebied van analyse van uh, intonatie. Nou, dan tot slot komen we op het allerhoogste niveau, daar heb ik eigenlijk in zekere zin nog minder over te zeggen, omdat daar ook echt heel weinig literatuur over is. In ieder geval, ik ben helemaal niet bekend met meer literatuur en ik denk dat ik die wel zou kennen. De uiting, de utterance, dat is dus alle zinnen die je zegt in één beurt, in een gesprek vooral. Zo'n monoloog als ik nu tegen jullie afste afsteek, een monoloog die ik ook nog af en toe een beetje monteer, die uh, geldt, ja, dat is ook wel een soort van utterance, maar toch wat minder uh, nuttig. Maar het gaat vooral over in gesprekken. En in gesprekken, als ik aan het eind van mijn beurt ben, we zijn met elkaar aan het praten. En ik ben uh, even bezig om jou iets uit te leggen, dan geef ik op allerlei manieren. bijvoorbeeld tegen het eind van mijn utterance, aan, dat ik nu ook inderdaad bijna klaar ben, dat jij je moet gaan voorbereiden om nu weer iets terug te gaan zeggen. En Hoewel, dit is een onnatuurlijke transist, wat ik nu aan het doen ben, uh, praten tegen mijn uh, tablet, tegen de camera van mijn tablet. Uh, de, doe ik dat toch wel, misschien zelfs wel overdreven. Dus ik zal het proberen deze video niet te doen, maar je merkt, als je kijkt naar mijn vorige video's en dan zie je dat ik geneigd ben om aan het eind van zo'n video, dus als de allerlaatste zin uh, nadert, nog wat langzamer te gaan praten en nog wat meer nader te leggen en mijn stem ook nog wat lager te maken. En dan, dus op dit moment zou ik nu kunnen afsluiten, maar dat doe ik natuurlijk niet. Maar dat, er zijn dus ja, bepaalde klankaanwijzingen uh, die, die ik geef over de structuur van wat ik nu allemaal aan het zeggen ben. Of de ene zin volgt uit de andere, of ik, of ik aan het eind ben, of dat ik juist aan het begin ben. Uh, er zijn allerlei van dat soort uh, um, uh, eigenaardigheden die mensen kunnen oppikken. Want uh, als iemand klaar is met praten dan in een gesprek, begint de ander meestal vrijwel meteen daarna te praten. Dus je hoeft niet eerst ik zal een half uur na te denken over wat is er nu zoal gezegd. Maar die kan meteen beginnen met praten en die heeft dus... Dat is dus een soort aanwijzing dat u op het moment dat die ander klaar is, al het antwoord ook heeft klaarstaan. Zo snel volgen die dingen elkaar op, zo snel kun je niet eens formuleren bij wijze van spreken. Dus uh, je bent daarmee bezig als luisteraar. En je bent er dus ook mee bezig als spreker om dat uh, te markeren. Bijvoorbeeld zoals ik nu aan het praten ben, dat, dan, dat, ja, uh, dat geeft in een gesprek waarschijnlijk weinig aanleiding om mij nu te onderbreken. Omdat wat ik nu allemaal aan het doen ben, heel duidelijk... Het signaal geeft, ik ben wat mij betreft nog niet klaar. Dat was, goed, dat was wat fonologische evidentie voor die hiërarchie. Met name natuurlijk voor de hogere orde vormen van die hiërarchie. Ik wil er ook nog op wijzen dat er ook morfologische evidentie is voor verschillende vormen van de hiërarchie. Met name in dit geval eigenlijk voor de lagere orde fonologie. De morfologie lijkt soms gebruik te maken van dit soort. Fonologische constituenten. Morfologie kan, dus in het Nederlands doet morfologie weinig fonologisch interessants. In die zin dat wat morfologie meestal is, is een stam nemen en dan een van de voor- of achtervoegsel nemen. En dat er voor of achter plakken en dan misschien eventueel nog wat klanken aan elkaar aanpassen. Het Engels, het Engels heeft al een fenomeen dat, uh, dat heet explet expletive infixation. Dus het infixeren. Dus niet, het, is, het is niet afvigeren, maar infigeren. Dus het is niet aan, aan de zijkanten toevoegen, maar in het midden toevoegen van uh, een expletief. Dus een uh, scheldwoord. En uh, om het een beetje beschaafd te houden, kies ik hiervoor... Bloody, ik, weet het, ik denk dat sommige Engelsen dat ook nog niet zullen accepteren als maatloos beschaafd. Maar goed, we doen het daar maar mee. En de, dus dat bloody kan je invigeren. Kan je binnen in een woord zeggen. Je kan zeggen fan bloody tastic. Fan bloody tastic. En dat kan dus ook met andere twee gescheld worden: fan uh, bloody tastic. Je kan niet zeggen fanta bloody stick. Je kan niet zeggen fan bloody tastic. Je voegt dat bloody, kun je invoegen, maar je kunt het niet zomaar overal binnen in een woord invoegen. Maar moedertijdsprekers van het Engels, die kunnen dat ook, kunnen het ook echt meteen zien. Dus amalg als, laten we zeggen, amalgamate, dat is een niet heel erg frequent werkwoord. En zeker niet, ook niet een soort frequent werkwoord dat je graag combineert met een scheldwoord. Maar het zou wel kunnen. En als je dat nu voorlegt aan een spreker van het Engels die dat nog nooit eerder heeft gehoord, dan zal die zeggen... Amalgam bloody mated en niet amalgam bloody it of niet amalgam bloody mated en het idee daarbij is dat je dat bloody voegt in het woord voegt maar dat je daarbij de voeten die het Engels heeft de trogese voeten die het Engels heeft intact laat. Dus in amalgam bloody mated mated is zo'n voet, en bloody wordt daar onmiddellijk aan toegevoegd. En a bloody mal zijn malga en meted, allebei trogeeën en bloody wordt daaraan toegevoegd. Maar als je zou zeggen, a mal bloody gemated, dan komt bloody middenin een oorspronkelijke voet te staan. En dat kan kennelijk niet. Dus die, deze invigering, wat een morfologisch proces is, is gevoelig voor... Uh, prosodische constituenten, voor fonologische constituenten. En daar zijn er meer van. Een heel bekend voorbeeld, een heel goed bestudeerd voorbeeld, is dat van reduplicatie. Het is heel goed bestudeerd in een deelgebiedje van de fonologie dat heet prosodic morphology, prosodische morfologie, waarin wordt aangetoond, waarvan de centrale stelling is, al dit soort, alle Morfologische processen die gaan over klanken, die iets doen met klanken, die respecteren daarbij altijd de fonologische hiërarchie. Die kijken naar de fonologische hiërarchie. Die maken, nemen niet zomaar willekeurige groepjes klinkers en medeklinkers. Nee, die kijken naar de prosodische hiërarchie. Nou, reduplicatie is daar dus een goed voorbeeld van. Hier zie je een voorbeeld van reduplicatie in Illokano. Um, Zoals in veel talen wordt reduplicatie gebruikt om meervoudigheid uit te drukken. En um, bijvoorbeeld kaldien betekent geit en kal kaldien betekent geiten. Pusa betekent kat en poesa betekent katten. Klasse betekent klas, duidelijk een leenwoord. En klas, klasse betekent klassen. Enzovoort. Janitor, jan janitor. Als je nou kijkt naar deze voorbeelden, dan zie je dat, uh, het niet zomaar, dat je niet zomaar de eerste lettergreep neemt en die kopieert. Dat gebeurt wel in Kalkaldien, maar al niet in Poussa, want de eerste lettergreep van Poussa is waarschijnlijk poesa. Als je niet meer weet waarom dat waarschijnlijk zo is, dan moet je nog even terugkijken naar de video over lettergrepen. Maar het is waarschijnlijk poussa. En waarom kopieer je dan poes Nou, de, de, de, de wens is in Ilocano dat wat je kopieert, de, dus de, de, de, de eerste lettergreep van zo'n geredupliceerde vorm, is een zware lettergreep. Dus de reduplicatie heeft de wens dat de eerste lettergreep een zware lettergreep is. Je, je zou kunnen zeggen, het morfeem, het meervoudsmorfeem in Ilocano is... Een zware lettergreep zonder eigen klanken. En die eigen klanken die worden gevuld, of die, die lettergreep wordt gevuld bij gebrek aan eigen klanken door de klanken die voorhanden zijn. Dus het, en, dus het is een zware lettergreep, het is gespecificeerd als een zware lettergreep met een lang rijm. En je hebt poesa, nou daar moet een zware lettergreep mee worden gevuld. En dus doe je poe is niet genoeg, dus neem je ook nog de s erbij, terwijl een kal ding, kal is genoeg, dus kun je gewoon die lettergreep kopiëren. Nou, dit is een voorbeeld van hoe je lettergrepen redupliceert in Ilocano. Ilocano heeft trouwens ook vormen van reduplicatie, die vind je in het boek waarin je niet een zware lettergreep redupliceert, maar een lichte lettergreep. Je, er zijn ook talen waarin je niet lettergrepen, maar voeten of woorden redupliceert. Hier zie je een voorbeeld van het eerste. In het diari kopieer je een voet. Vila wordt in het meervoud Vila Vila. Kanku wordt in het meervoud Kanku Kanku. Maar Kulkunga kul wordt in het meervoud niet Kulkulkunga, zoals het in het Ilocano zou zijn, maar Kulku Kulkunga. Je kopieert dus de eerste twee lettergrepen van het woord. En wat zijn de eerste twee lettergrepen? Die zijn samen een voet. Als ik het heel goed heb, uh, heeft diari ook inderdaad uh, trogeese structuur. Dus het, de naam zal ook wel diari zijn. Uh, voeten kunnen worden gekopieerd, woorden kunnen ook worden gekopieerd. een voorbeeld daarvan is Indonesisch, ook weer meervoud. Dus wanita betekent vrouw en wanita-wanita betekent vrouwen. Masakarat betekent ge, ge, ge, ...maatschappij. En masjakarat, masjakarat, betekent maatschappij en de verenigingen. Um, dus daar kopieer je het hele fonologische woord. Oké, okay, dus dat zijn kort wat voorbeelden van morfologische aanwijzingen. Reduplicatie over hoge orde structuur over fonologische phrases, intonatiefrasen en zo bestaat bij mijn weten niet. Dat is ook heel logisch, want reduplicatie is een morfologisch proces... En in een morfologisch proces kun je niet kijken naar dingen die groter zijn dan een woord, zelfs al is dat een fonologisch woord. Bij mijn weten bestaat het ook echt niet, zeker voor intonatiefrasen, bestaat dat echt niet als een, als, een, als, een, als een morfologisch proces. Dit is ook maar slechts een, een kleine proeve van wat de morfologie dan wel allemaal kan. Uh, de morfologie, er, er zijn veel meer voorbeelden van invigering, uh, er zijn veel meer soorten voorbeelden van reduplicatie. En zo zijn er nog tal van interessante morfologische processen die aan, aan lijken te sluiten op de fonologische structuur. En dus ook extra aanwijzing geven over de, ik zal maar zeggen, de psycholinguïstische realiteit van die Fonologische structuur. Volgende week gaan we nog wat dieper in op de relatie tussen fonologie en morfosyntaxis. Uh, vanuit een iets andere invalshoek dan deze prosodische hiërarchie valt er namelijk ook nog wel iets over te zeggen. Dan ook weer precies die, dat snijpunt van het woord is niet alleen maar een snijpunt in de hiërarchische structuur in die zin dat er dus bepaalde soorten evidentie gaan die, over, die, ga, die lijken te gaan over alles tot en met het woord zoals dingen die te maken hebben met stemhebbendheid, en andere die gaan over het woord en alles wat groter is zoals dingen die te maken hebben met klemtoon uh, en accent, uh, maar ook in de manier waarop de fonologie eigenlijk precies opereert. Het soort processen dat je vindt. Hogere orde van logische structuur blijkt op een andere manier om te gaan met uitzonderingen. Bijvoorbeeld. Nou, meer daarover. Deze, deze, deze spannende cliffhanger kun je natuurlijk niet langer wachten dan... Uh, maar je moet toch wachten op het volgende college. College 9.